Nog belegging wapenfabrikanten. Dus ik zeg kopen, speculatief kopen, het aandeel Nike. Wist je dat je ook kan beleggen in goud? In dit Talkshow behandelen wij beursnieuws, belegging praktijk, Tech versus fund, fire en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een kuske portfolio bij de gast, financiële influencers en professionele beleggers. En maak jij kans op leuke prijzen met Raad het Aandeel. Beursnieuwsupdate van week 11. Ed de Haas van Trading Strategie analyseert het aandeel Nike. Ik leg je uit hoe je kan beleggen in goud. Daarnaast maak jij kans op een overnachting in The Arcade Hotel in Amsterdam bij de Raad het Aandeel. Beursnieuws. Het is inmiddels alweer de 11e week van 2022 en ook nu heb ik weer een beursnieuws update voor jou. Moet je nog beleggen in wapenfabrikanten? En ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Want wellicht is jouw mening wel veranderd door de oorlogsstrijging. Beleggers zagen hun aandelen aanzienlijk kelderen door de oorlog in Oekraïne. De aandeelhouders in de wapensector profiteerden juist. Raytheon behaalde in 2021 een netto winst van 6,4 miljard. Tegenwoordig nemen veel beleggers de ESG-factoren mee in hun beslissingen. Analyst Robert Stellert stelt: Zonder fatsoenlijke defensie zou onze westerse manier van leven, die het mogelijk maakt ons bezig te houden met ESG-factoren, worden bedreigd. Het Europese parlement gaat niet akkoord met het beperken van een mine van bitcoins. Carlsberg schrapt zijn 7% winstverwachting vanwege de negatieve impact van de oorlog in Oekraïne. En als laatste, China is in de mineur. Bij de de sectie die dreigen met vertrek van Wall Street en het coronavirus zorgt voor paniek. Tech versus fund. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Edgar de Haas van Trading Strategie. Vandaag ga ik het met u hebben over het aandeel Nike of zoals in de Verenigde Staten zo mooi zeggen Nike. U kent het wel met de prachtige sportschoenen de Air Jordans die als warme broodjes over de toonbank gaan. Maar wat zien we nou in het aandeel Nike uh, sinds de boycott vanuit China afgelopen zomer dat het aandeel na, na een flinke stijging behoorlijk aan het zakken was gegaan. Nou we zagen nog een korte korte opleving naar ongeveer het niveau 175 180 dollar. Maar belangrijker in de afgelopen vier maanden zien we dat het aandeel behoorlijk hard zakt. Zelfs zo'n 33% naar het niveau van 120 dollar. En 120 dollar is een hele belangrijke steun. Dus na een flinke glijvlucht staat hij dus nu precies op de steun van 120. Daarnaast, even technisch zien we ook dat het aandeel behoorlijk oversold is. Dat betekent dat de RSI, de Relative Strength Index, die staat zo rond de 30. Dus er is heel veel aanbod geweest in de markt, uh, een flinke uh, vlucht omlaag gedaan natuurlijk naar uh, 120 dollar. Dus ik zeg kopen, speculatief kopen, het aandeel Nike, we houden het kort, He, want het is natuurlijk een hele andere wereld, dus we moeten hem wel even kort houden. Uh, de stop los zetten we op 110 en ik verwacht een uh, opleving naar niveau 150, de 150 is ook weer een uh, vorige, vorige top uh, uh, geweest en dan gaat hij ook weer terug naar een moving average, oftewel een gemiddelde koers. Dus we gaan kopen het aantal Nike, het aandeel Nike uh, op 120, stoploss 110, op 150. Dank u wel. Wil je meer analyses? Vraag deze dan op via info at kuske.com. Tech versus fun. Portfolio. Wist je dat je ook kan beleggen in goud? Beleggen in goud heeft ook een aantal voordelen. Zo is het relatief waardevast, de vraag naar goud is hoog, Het wordt ook telkens lastig om goud te delven en daarnaast biedt het stabiliteit binnen jouw portfolio in tijden van een crisis. En is het een manier om te diversifiëren. Maar hoe beleg je dan in goud? Nou, dat kan je doen door bar goud te kopen. Dus door middel van uh, munten of staven of sieraden. Het enige nadeel van goud is dat je vaak ook te maken hebt met opslagkosten en verzekeringskosten. Daarnaast krijg je geen rente of dividend uitgekeerd. Goudcertificaten aanschaffen. Hierbij koop je dus wel het goud, maar krijg je niet fysiek. Maar je kan ook indirect in goud investeren. Dat doe je dus door te investeren in bedrijven die met goud te maken hebben. zoals Beleggen in goud of in aandelen brengt natuurlijk ook de nodige risico's met zich mee. Het is daarom belangrijk dat je gaat spreiden. En dat doe je goed middels een ETF. Er zijn dus ook ETF's die beleggen in aandelen in goudmijnbedrijven. Thanks Edgar de Haas van Trading Strategie voor de duidelijke analyse van het aan de Nike. Ook wij voegen Nike toe aan het kuske portfolio. Volgende week in het item Fire en Crypto ga ik langs bij Brand New Day. Introduceer ik een nieuwe kuske. En kijken we dieper in de wereld van crypto. Stay tuned. Kuske bedankt haar vrienden van Eck en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske te stand gekomen. Deze talkshow bestaat uit vier blokken. Beursnieuws, beleggen in praktijk, tech versus fund, FIRE en crypto. Bekijk, luister of lees de blokken via YouTube, Instagram of op de website www.kuske.com. Zoals gewoonlijk sluiten we deze show af met Raad het Aandeel. Iedere maand maak jij weer kans op leuke prijzen door het aandeel te raden en in te vullen op www.kuske.com. Het aandeel van vorige maand werd al gauw goed geraden. Het ging hier namelijk om het aandeel Netflix. Deze maand maak jij kans op een overnachting in het Arcade Hotel te Amsterdam. Welk aandeel van het techbedrijf, bekend van het Habbo Hideaway Hotel en sponsor van de Eerde divisie voetbalclub, heeft met een omzetgroei in het vierde kwartaal van 120% ten opzichte van een jaar eerder zijn eigen groeivoorspellingen overtroffen? Weet jij het aandeel? Ga dan direct naar www.kuske.com slash raad het aandeel en maak kans op een overnachting in het Arcade Hotel in Amsterdam. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan.